Hallo, hoe gaat het met jullie? Uh, ik wou vandaag even delen dat ik vandaag dus uh, voor de eerste keer hier in een spiritueel winkeltje ben geweest, in de buurt. Daar ben ik met de fiets naartoe gegaan. Het uh, winkeltje noemt het heksenwinkeltje. En uh, ja, ik was eigenlijk op zoek naar een kristal dat ik rond mijn uh, nek kan doen. En ik, ben, ik heb gewoon mijn gevoel... Daar waren zo, er waren zoveel keuze van uh, kristallen die rond een ketting gingen en ik heb gewoon een gevoel gevolgd en ik ben bij de groene avonturijn uitgekomen. Dat is uh, dit soort kristal en uh, ja ik vond het echt heel mooi. Groen is ook mijn lievelingskleur en uh, ja deze kristal sprak mij het meest aan, voelde ik, voelde ik mij het meest aangetrokken door. Dus dan heb ik deze dit gekozen. En ik heb ook een heel klein draakje. Hm. Een draakje. Omdat ik, eh, zoals dat jullie wel weten, ook heel erg met drakenenergie bezig ben. Het is volledig mijn ding. Dus ik dacht van, oh, ik heb nog een draakje aan mijn uh, lek hangen. Dus dan heb ik een mooi kristal. Uh, groene avonturein noemt het kristal, en een draakje. En ik heb ook nog voor een uh, ketting gekozen waar kristalletjes aan hangen. Deze ketting. En dan heb je hier, heb je uh, dit blauwe kristal, noemt uh, sodaliet. En uh, de, de donkere, de donkere noemt uh, hematiet. En hematiet staat bijvoorbeeld heel erg bekend voor uh, de, de, de bloedstroom uh, goed te laten stromen. Um, IJzer en zo in het bloed te brengen. Zodat het bloed eigenlijk dus helemaal in orde is en gezond wordt gehouden. En uh, avonturijn, um, die zorgt heel erg voor uh, rust, een kalm gevoel. Uh, ja, dus uh, dat zijn eigenlijk wel eigenschappen die ik wel nodig heb ook. Daarom voel ik me daar ook wel aangetrokken door. Ik ben nog wel iemand die, ja, zoals jullie wel weten, chaotisch kan zijn. Heel nerveus en zenuwachtig kan overkomen. Dus ik ben nog altijd op zoek naar uh, rust in mezelf. Ik ben daar al een tijdje mee bezig. Het gaat ook wel steeds beter en beter. En uh, dus ja... Yeah. Het gaat uh, langzaam beter. Het is een uh, lang proces, maar uh, ik ben wel op de goede weg. En uh, soms zie ik echt wel vooruitgang, dat ik merk van, oh, nu voel ik me toch wel, wel wat beter. Ik ben rustiger. En uh, ook naar mijn omgeving toe, ik krijg vaak te horen van mensen dat ze zeggen van, oh Natasja, je bent toch wel positief veranderd. Je hebt meer rust in jezelf gevonden. Je komt aangenamer over. Dus dat vind ik al heel erg fijn en goed dat dat resultaat dan toch wel te zien is. En uh, aan ja, de rest ben ik nog aan het werken. Maar het gaat wel steeds beter en beter. En de bedoeling is dus echt uh, ja, die chaos helemaal te overwinnen. En volledig uh, in rust te zijn. Goed geaard. En uh, ja, toch wel uh, veel zelfvertrouwen en zo te hebben uiteindelijk. Dus dat wil ik graag even laten delen aan jullie vandaag en laten zien wat ik heb gekocht. Het was ook een, toch een lange fietstocht naar het winkeltje. Ik heb een slechte conditie, ik sport niet veel. Dus uh, dat was toch wel even, uh, even op mijn tanden bijten. Maar het is dan toch goed gelukt. Ik ben toch blij dat ik tot daar heb gefietst. Een beetje beweging, dat kan nooit kwaad. Ik zou echt ook wel meer moeten bewegen. Dus ik ben ook wel op de goede weg op dat vlak. Ik wil een beetje vermageren. Uh, ik wil een betere conditie hebben. Dus uh, het is ook wel belangrijk voor mij natuurlijk dat ik elke dag wel eens iets ga doen, een wandeling maken, een fietstocht. Uh, ja, dat is toch wel de bedoeling. <laughs> en uh, daar probeer ik nu dus ook nog aan te werken. Dus ik ben aan verschillende, met heel veel verschillende dingen bezig, momenteel. Ik ben ook nog altijd heel erg bezig met mijn planten. Ik ben heel veel aan het lezen nog steeds. Ik, uh, ik ben dus uh, met kristallen nog heel erg veel bezig. Ik ben bezig uh, rust in mezelf te zoeken, de chaos te overwinnen en dan uh, ben ik ook nog eens mijn conditie en zo aan het werken en een klein beetje afvallen. Dus uh, het is een hele hoop dingen bij elkaar en zo, maar het gaat, wel, uh, het gaat wel langzaam de goede kant op, maar ik doe het allemaal op mijn eigen tempo. En dan komt het natuurlijk wel allemaal helemaal goed. Dus uh, ja, ik dacht van ik kom nog eens dag zeggen tegen jullie, ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. En uh, ja, ik wens jullie allemaal nog een uh, heel erg fijne tijd toe en uh, heel erg veel liefst van mij.